Het probleem van kraaienpootjes is dat als mensen zich daaraan storen. Nou, soms is het uh, gewoon charmant. Uh, ik heb ook wat kraaienpootjes als ik lach. Uh, maar als het bijvoorbeeld te veel doorloopt of als mensen echt denken van... goh, dat, uh, ja, die huid is daar veel te dun in geworden. Uh, ja, dan kan dat een probleem zijn. Het belangrijkste middel is gewoon Botox of azalurum. dat is het middel wat we daarvoor gebruiken. Uh, belangrijk is, is dat, je met, uh, dat er, er zijn meerdere Botox merken zijn en ik vind azaluren daar wel het beste middel voor, voor de kraaienpootjes omdat die wat, wat ietsjes uh, wijder werken. Dus het werkingsspriet is ietsjes groter en dat is voor de kraaienpootjes wel heel belangrijk. Uh, daarnaast kan je dat soms ook met beloteren of met fillers. Als het echt heel veel is, kan je het ook versterken. Dus dan, dan maak je de huid wat dikker. Ja. Uh, belangrijk is, is om te realiseren is dat wat je behandelt is de huid, zodat dus die wat, wat, meer, wat dikker wordt, of de spier die hier onder de ogen zit. Die kan je niet ongestraft maar blijven plat spuiten. Daarnaast moet je, je realiseren, moeten mensen zich realiseren dat de lach ook van deze spier komt. En als jij gewoon dit ophoogt, ophoogt dan zul je toch altijd hier spieren, uh, wat, wat rimpeltjes zien. En dat is wel iets wat mensen zich moeten realiseren, maar over het algemeen een duidelijke verbetering van de kraaienpootjes. Dat is iets wat je kan verwachten.